uh, female subscriber bara ki jab bhi uh, a facial skin mein kami uh, pimples Je cleansing hai, glow ke liye young wala facial wala facial facial are they actually actually Even in de parties, het is compulsair. We discuss het allemaal we gaan technically, facial hebt, dan heb je ook in de TV, de commercials, photos, hai, females en ladies, je hebt het niet meer nodig hebt, je hebt het niet meer nodig hebt, je hebt het facial nodig hebt, je बहुत अच्छा होना ही है तो ये तो स्किन के लिए बहुत परफेक्ट है और ये जरूरी है इसके बगैर स्किन जो रूटीन है स्किन केयर जो है वो खत्म नहीं मतलब पूरी नहीं हो सकती अधूरी है सो so, टेक्निकली ऐसा नहीं है फेशियल्स आर नॉट नीडेड For proper cleansing of your face, that is wrong. Nee, die is niet nodig. Niet nodig zijn. Die. Die. Die. Die. Die. Die. Die. Die. Die. Die. routine cleaning Die. Die. Die. Die. Well yes, die refresh feel zarur sakta hai. Because it gets more, skin feels. Dat is waarom de skin weer refresh is. Dat Daarom voel je ziet dat de hartstikke is. Maar technically, dat is niet. De tweede dat acne is: je ziet dat je ziet dat je ziet dat je ziet dat je ziet dat je ziet dat je ziet dat je zijn dat je ziet dat je ziet dat je je je dat je je je je dat je dat je je je dat je je je je dat je je je dat je je je dat je je ac pimples ka aisa nahi hota pimples ka apna ek cycle hota hai aur pimples proper agar aap uske regime ko uske cycle ko nahi samajhte wo kyon paida ho rahe hai aap kahan oil zyada production hai pores block ho rahe hai aap saaf zyada kar ho, dry zyada kar rahe ho kya issue pani kam pi rahe ho aapki skin ka routine mein problem hai to fir wo nahi jayenge so ek acche dermatologist proper physician hi wo say proper therapeutic routine de sakte hai ki bhai aapka acne khatam ho jai. plus अगर वो हार्मोनल चेंजेस की वजह से एक नहीं हैं तो वो किसी भी फेशियल से तो दूर की बातें नहीं जाने वाले एक अच्छा फेशियलिस्ट अगर फेशियल आप करा भी लेते हो तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके जो इरिटेटिंग ब्लैक कलर के बम्प्स होते हैं उनको वो हटा सकते हैं, क्लॉग्ड पोर्स को वो खोल सकते ह Jo, uh, उस, so is extraction de jo plug de kern na, de kern van de kern van de kern van de kern van de kern van de kern is de kern van de kern van de kern van dermatologist आपके ब्लैकहेड्स को वो हटा सकते हैं, मगर it might be more harsh to your skin than it should be, okay? So gentle is more important. Third most important point, फेशियल का आता है क्या शादी-ब्याह पार्टी इवेंट्स से पहले आपके चेहरे पे ग्लो लाने के लिए फेशियल बहुत जरूरी है, सारे ही करवाते हैं, दुनिया भर के सारे लोग करवाते हैं, तो एक आदत सी पड़ गई है कि भी शादी-ब्याह किस तो so, टेक्निकली ऐसा बिल्कुल भी नहीं है आ, बहुत सारे लोग उसमें कई बार स्टीम का इस्तेमाल करते हैं और कई ये एक, एक स्टीम का साइड इफेक्ट क्या हो सकता है उसके वजह से आपकी स्किन ब्लड वेसल्स लिटरली ब्रेक हो सकते हैं आपकी स्किन जो है इरिटेट हो सकती है लाल लाल जैसल्ट का ना स्टीम होगी लाल होगी फूल then kai sare different different products agar aap lagate hain naye products aap je hain kai bar, aap regular product ki parlor ja ke, products hain, that you might be allergic to naya parlor, naya cream naya cheije, naya -up foundation etc can je skin lo, gay, party laghe, aur, skin lal danne, danne, danne, toh, what kind of disaster that might be. So, there is a small risk of allergies there is a small risk of skin infections, Because, koei aagar maanlijje, extracted pores hain, uske oopper, aap, or, chijje laga possibly, right? Then, uh, pimples ka risk, to, aapko, pata Creams and all, pimples risk hota hai. And, uh, Indian skin is actually more sensitive, jo, dekha gaya, dermatological studies se, pimples pimples ke Now, to get a glow, is important hai, joh, aap, samjhaen ki, koon si, recommended hai. recommend fruit acid, of je hebt een je hebt een gezonde minimal risks je hebt een gezonde je hebt een je hebt een je een gezonde je een gezonde huid, je hebt een gezonde huid, je je facials je je je uh, जो जवानी की जो उम्र की साइकिल है उसको वापस उल्टा नहीं घुमा सकता टेंपरेरली फेशियल्स आपकी स्किन को थोड़ा स्मूथ दिखा सकते हैं थोड़ा बहुत रिंकल्स को स्मूथ कर सकते हैं कैन मेक लुक स्किन थोड़ी प्लम्मर दिख सकती है थोड़ी सी मॉइस्ट दिख सकती है मास्क जैसी क्रीम दिख सकती है मगर, uh, Temporary, dikkena, of actually young worden, is een heel kort So, really, als long lasting younger looking skin wilt, dan heb een goede evaluatie van je skincare routine nodig. er je huid beschadigd? je huid? is er je huid? Wat is je huid? Wat is je huid? Wat is er aan je huid? is free ya wrinkles banane ke liye skin routine ke sath kai bar, medical treatment dermatological treatment bhi zarurat so yes facials ki koi avashyakta nahi hai zabardasti facial har niet. but use uh, right rakhye, but risk hai, rakhou, and temporary benefits aapko mil hai, but koi, wala, right so remember if you get your facials Or uh, risk, tabi hoga. Agar ap untrained hands se ek, koi aggressive facials ya peels karaarey hain, wahaar risk apka bedaatai. So this is about it. So you are more beautiful naturally. Agar ap ek badiya skincare routine follow kartein, skincare routine ke liye mera skincare routine wale videos dekheye. Basic skincare routine se ek achchi without makeup look apki perfect aa sakti hai. So thanks so much. Please share this video and stay connected, stay healthy.